We gaan werken met Adobe Premiere Elements 13. Uh, ik ga je laten zien hoe je voor de allereerste keer opstart. En uh, we gaan even het werkgebied verkennen, zodat je weet waar alle functies zitten. Als je Premiere Elements hebt geïnstalleerd, dan heb je waarschijnlijk een snelkoppeling op je bureaublad slaan. Nou, daar dubbelklik je op. En dan uh, krijg je altijd twee keuzes. Of dat je naar de organizer gaat. Nou, Dat is een hele handige omgeving waar je eigenlijk al je foto's en filmpjes en alles wat je hebt zou kunnen verzamelen. En op een hele mooie manier in mapjes en uh, structuren kunt opbergen. Zodat je daar later heel makkelijk mee kunt werken in je video editor. Dat is, het is niet nodig. Je kunt gewoon gelijk naar, die, naar je video editor toe om daar een paar uh, filmpjes in te voegen. Maar... Uh, ja, als je vaker hiermee werkt is het wel handig. Um, nou, ik uh, kan kiezen voor een bestaansproject, namelijk als je al ergens mee bezig was de vorige keer wat je hebt opgeslagen. Of een nieuw project. Ik kies nu voor een nieuw project. En dan duurt het soms eventjes afhankelijk van hoe snel je computer is. Nou, het, uh, het kan zijn dat het er bij jou iets anders uitziet dan hier. Um, met name hier kijk eerst even hierboven, je hebt uh, een snel een met instructies en een professionele uh, knop. Nou het is zeker interessant om even de andere uh, te uh, bekijken maar ja ik werk altijd het liefst vanuit professioneel omdat je dan eigenlijk toch wel alles ziet wat je graag wilt uh, kunnen gebruiken. Uh, nou, hier zie je dat je meteen media kunt toevoegen want je hebt waarschijnlijk foto's en filmpjes gemaakt die je hierin wilt zetten. Uh, maar we, gaan e we lopen heel even kort door het scherm heen. Als je ooit met video hebt gewerkt, dan uh, ken je dit waarschijnlijk wel hieronder. Dat zijn allemaal, dat noemen ze sporen. En uh, dat houdt in dat je bijvoorbeeld verschillende uh, video's uh, onder elkaar zou kunnen gebruiken of elkaar kan laten afwisselen. Bijvoorbeeld, hier komt je hoofdvideo te staan: hè, je video 1. En het geluid komt automatisch op dit spoor te staan, zodat je bijvoorbeeld ook het geluid uh, los van je video kunt uh, bewerken of zou kunnen weghalen. Hier zie je commentaar staan, dus als je een, bijvoorbeeld een uh, foto of film zonder audio wilt ingaan uh, spreken. En hier zie je soundtrack, dus je kunt ook nog eens muziek eronder zetten. Nou, op die manier kun je daar weer kleine, allemaal kleine hapjes uithalen, zodat je film bijvoorbeeld de ene keer meer muziek bevat dan een andere keer. Um, en hier zie je dus ook dat je nog meer audio kunt toevoegen. Hè? Stel dat je nog uh, bepaalde effecten of wat dan ook, dan komen die op deze sporen te staan. Nou, verder hieronder vind je weer, je weer je organizer. Daar kun je weer naar alle foto's en filmpjes die je uh, misschien eerder al hebt opgeslagen. En hier heb je gereedschappen. Nou, het is, we gaan dat echt niet allemaal behandelen. Maar als je kijkt onder gereedschappen, nou, dan vind je allerlei mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld om een frame even stil te zetten, um, om uh, commentaar op te nemen. Um, je kunt in je video's en foto's ook in- en uitzoomen. Nou, hier zie je, zie je allemaal mogelijkheden, ook bijvoorbeeld om een clip wat langzamer uh, af te spelen. Um, overgangen, nou, tussen clipjes in, dus bijvoorbeeld je hebt uh, drie foto's en, uh, en, en twee filmpjes. Nou, daartussenin wil je graag uh, van die overgangetjes zetten. Nou, die vind je hier allemaal terug. Um, en die kun je gewoon tussen je clipjes eigenlijk in plaatsen. Nou, hier heb je allerlei manieren om uh, tekst toe te voegen aan je filmpje. Hier heb je allerlei effecten, zoals bijvoorbeeld het, uh, als je met een groen scherm hebt gewerkt maar er zijn ook andere effecten waardoor je bijvoorbeeld een filmpje heel oud kunt laten lijken of bijvoorbeeld zoals hier om van je foto of film een soort van lijntekening te maken. Nou, dat is hartstikke leuk om ook eens een keer mee te spelen. Dan gaan we hier naar audio. Nou, je kunt dus uh, je kunt eigen muziek toevoegen als je dat op je computer hebt staan, maar er zijn ook allemaal muziekjes van, uh, die je bij het programma eigenlijk hebt meegekregen. En er zijn afbeeldingen, bijvoorbeeld een uh, vlinder die je door je scherm wil laten bewegen. Of uh, nou, allerlei verschillende afbeeldingen en veel daarvan bewegen ook. Dan kun je hier aan de rechterkant, zie je nog uh, effecten die je al hebt toegepast. Die kun je dan vervolgens hier uh, bewerken. Nou, daar is nu nog geen sprake van natuurlijk. Um, ja, dus dit zijn eigenlijk eventjes de dingetjes die je moet weten. Hierboven zie je het publiceren en het delen. En uh, nou, dat was even hoe je scherm eruit ziet.